Maar niet iedereen heeft een Renske, helaas. Hey, vlog nummer drie komt er alweer aan. Uh, en deze keer op verzoek een, uh, een vlog over editing tools. Dus als je een leuke video wil gaan maken, hoe ga je die dan achteraf bewerken, zodat het echt een nog mooiere video gaat worden. Nou, steeds meer docenten die zijn bezig met het maken van uh, instructievideo's, kennisclips, uh, complete lessen, nakijkmodellen, nou, van alles. ...om die studenten nog meer van dienst te kunnen zijn. Uh, maar ja, het lastigste blijft altijd hoe besteed je je tijd en uh, energie aan het maken uh, van ja, de complete video. Net zoals het schrijven van lesmateriaal, het schrijven gaat oké... Okay, ...maar er dan uiteindelijk nog iets van maken wat er mooi uitziet. Dat blijft echt altijd heel erg moeilijk. Nou, als je collega's gaat vragen van welke software kun je gebruiken voor editing... Er zo'n 75% al verantwoorden uh, Adobe Premiere Pro. Nou, dat is inderdaad ook het mooiste programma wat je maar kunt bedenken van uh, video editing. Maar het lastige van uh, Adobe is, het kan zoveel. Het kan echt superveel, waardoor je regelmatig verdwaalt in de mogelijkheden van dat programma. En uiteindelijk toch maar opgeeft. Tenminste, ik. Nou, gelukkig heb ik Renske. Uh, die die ren nu heel hard weg. Kijk! Hallo. En Renske die doet dat voor mij. Die maakt alle vlogs, al het beeldmateriaal voor het Media Wijsheid. Daar maakt ze echt de mooiste video's van. En ja, die gebruikt inderdaad Adobe Premiere Pro. Maar niet iedereen heeft een Renske. Helaas. Ik lekker wel. Uh, en daarom hebben we een aantal tips. Uh, een aantal programmaatjes voor verschillende besturingssystemen uitgezocht. En uh, die tips gaan jullie allemaal krijgen. We gaan ergens naartoe lopen. Ja? Hey, voor uh, Mac en iPhone heb ik een app uitgeprobeerd, iMovie. Nou, ik werd er zo blij van, ik zou bijna overstappen naar Mac. Maar iMovie is super chill. Uh, je kunt er heel makkelijk van, uh, ja, vanuit templates werken. Uh, je kunt achtergronden invoegen. Er staat al super veel klaar in dat programma, wat het heel erg makkelijk en intu intuïtief intu intu maakt. Intu om uh, te gebruiken en uh, ja ik zou dat sowieso uitproberen simpel je kunt er heel veel mee uh, het is mooi en ja de kwaliteit van het programma is super Op dit moment zijn de meeste gebruikers van een PC nog steeds de Windows-gebruikers. En Windows loopt ietsjes achter in vergelijking met Mac op het gebied van video-editing. Maar heeft ook een aantal handige tools die je kunt gaan gebruiken. Nou, de meest bekende is Windows Movie Maker. En uh, tot voor kort was dat uh, het programma van Windows om uh, video in te bewerken. Helaas, uh, of eigenlijk. Best wel goed. Is die niet meer beschikbaar, uh, wordt die niet meer ondersteund door Windows. Dus heb je hem nog op je PC staan, dan kun je hem prima gebruiken. Maar heb je een vrij nieuwe Windows 10 computer, dan uh, wordt het tijd om over te stappen. En dan is de nieuwe app, Foto's, uh, waar je de videobewerking in kunt doen. Het is ook weer een heel intuïtief programma. Het nadeel is, het is vrij beperkt qua bestandsformaten en uh, de verwachting is, is dat het nog wel gaat groeien maar er zijn ook nog andere zoals bijvoorbeeld screencast o eigenlijk bedoeld om uh, videobeelden of je schermopname uh, te bewerken en te maken maar er zit ook een handige editing tool bij die je er ook voor kunt gebruiken en als je een GoPro gebruiker bent dan heb je de software van GoPro zelf ook gewoon los te downloaden die je kunt gebruiken om de video's te editen. Ook weer een uh, intuïtief programma, iets minder makkelijk door de grotere hoeveelheid opties die erop zitten, maar ook weer erg prettig. Ik, ik, ik, was even, sorry, ik was even een berichtje aan het versturen. Uh, de meeste filmpjes die worden gemaakt met de mobiele telefoon. Uh, hoe makkelijk is het als je wat aan het doen bent om dat eventjes te filmen? Uh, gelukkig heeft de mobiele telefoon, het uh, maakt niet uit welk, uh, of je nou een Android hebt of een iPhone, of zelfs mensen die een windows Phone hebben, ze bestaan nog. Uh, kun je ook je filmpjes bewerken. En dat gaat makkelijker dan je denkt. Bijvoorbeeld in WhatsApp heb je al de mogelijkheid om filmpjes te knippen en stukjes uit filmpjes te halen. En uh, soms kun je ook nog zelfs filmpjes bij elkaar voegen. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Het nadeel is dan wel weer dat je het moet versturen. Maar ja, als je het dan meteen verstuurt naar de persoon die het nodig heeft, dan heb je dat gedoe ook alweer gehad. Maar er zijn ook nog andere uh, apps. Uh, voor Android heb je bijvoorbeeld ook YouCut, is een gratis app. Uh, de kans bestaat dus dat je de reclame in krijgt. Op dit moment kreeg je reclame in de eindbewerking van het filmpje. Dat is natuurlijk weer erg jammer van het werk wat je erin steekt. Betaalde versie, uh, dan koop je eigenlijk de reclames af. Uh, er zijn onwijs veel apps uh, voor videobewerking, maar pas ook weer goed, uit, uh, pas goed op ik met die apps. Want uh, ze vragen toegang tot je foto's, tot je video's en. Uh, voor je het weet heb je toestemming gegeven dat zij ook jouw foto's en video's mogen gaan gebruiken. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Nou, dat was het laatste. Ik wens je heel veel succes. Mocht je nou nog tips hebben, ideeën of iets missen, op de website uh, MBO Media Weis, staan uh, wat editools met uitleg over bijvoorbeeld Screencast en En er komen er steeds meer bij. Dus neem daar nou een kijkje. En we zullen hieronder in de comments ook uh, de linkjes naar de video's zetten die je kunt gebruiken. Heel veel succes en ik ben benieuwd naar de video's. Doei!